Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Welkom bij de analyse van vraag 26 van het examen VWO 2022, eerste tijdvak. Ik heb gekozen voor deze vraag omdat er uh, uit de rollen van analyse, uh, maar ook uit de ervaring van de afgelopen jaren altijd blijkt, dat bij de laatste vragen, het laatste onderdeel, onderdeel Nederland leefomgeving, vaak veel fouten gemaakt worden door examenkandidaten En daarom heb ik vraag 26 hier uitgelicht om die nog extra toe te lichten. Deze opgave gaat over het waterbeleid in het ijsselmeer En daarbij moest je bron gebruiken, bron 16. Die staat ook op de PowerPoint, dat kun je dadelijk nog even terugkijken. En je moest uitleggen bij deze vraag dat door een noordwesterstorm op de Waddenzee, ook het waterpeil in het Markermeer stijgt en je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten. Nou, we gaan eerst even kijken naar de bron. Uh, bij de bron uh, staat een stukje tekst en een kaartje uh, en er wordt uh, in die bron uh, vooral uh, getoond dat, uh, de, uh, dat het Markermeer dus eigenlijk onderdeel uitmaakt van het IJsselmeer en dat het IJsselmeer, zoals jullie hopelijk allemaal weten, afgesloten wordt door de Afsluitdijk. Eh, naar de Waddenzee. Eh, het IJsselmeer en dus ook het Markenmeer bestaan overwegend uit zoetwater. Eigenlijk voornamelijk uit zoetwater. En eh, het IJsselmeer wordt daarom ook gebruikt als zoetwaterbekken om eh, grote delen van Nederland van zoetwater te voorzien eh, gedurende de periode van droogte. Eh, verder zie je ook in de afsluitdijk een aantal pijltjes met een paar aantal pijltjes aangegeven dat daar. Uh, spuitsluizen of spuissluizen uh, geplaatst zijn. Als het goed is, heb je tijdens de les ook uitleg gekregen dat die spuitsluizen gebruikt worden om het waterpeil in het IJsselmeer te regelen. Op het moment dat er sprake is van een Noordweststorm, storm, uh, dan zorgt dat voor de opsturing van zeewater in de Waddenzee, waardoor het Waddenzeewaterpeil stijgt. Uh, en dat heeft gevolgen voor het spuien. Want als het waterpeil in de Waddenzee te hoog staat, dan kunnen die spuissluizen niet meer opengezet worden. Als ze dat wel zouden doen, dan zou namelijk het zoute water, het IJsselmeer, binnenstromen en zou dat de zoetwatervoorraad verpesten. Uh, dus die spuissluizen, die worden dichtgezet. Die kunnen eigenlijk alleen maar gebruikt worden om zoetwater, dus de lozen vanaf het IJsselmeer, richting de Waddenzee en daarmee het waterpeil in, de, in het IJsselmeer te regelen. Als dat dus niet meer kan, wordt het IJsselmeer wel aangevuld met zoet water, want de IJssel mondt nog steeds uit in het IJsselmeer, dus het zoetwaterpeil zal wel gewoon hoog blijven. Dat heeft ook meteen gevolgen voor het Markenmeer, want als bij het IJsselmeer uh, het waterpeil hoog is, zal het bij het Markenmeer hetzelfde zijn. Uh, en daarom uh, dus, uh, heeft dus die storm op de Waddenzee invloed op uh, het waterpeil in het Waddenzee. Dus even een resume. Als we gaan kijken naar het antwoord, uh, dan moet er dus in ieder geval uit je antwoord blijken dat het waterpeil in de Waddenzee te hoog is, waardoor er geen water meer vanaf het IJsselmeer gespuit kan worden naar de Waddenzee. Waardoor dus het uh, uh, waterpeil in het IJsselmeer hoog blijft en dat zorgt er ook automatisch voor dat het waterpeil in het Markermeer dus stijgt of in ieder geval hoog blijft. Hopelijk heb je iets gehad aan deze uitleg. Um, voor verdere uh, toelichting bij uh, vragen zie ik je wellicht bij een volgend filmpje.